Met de voorraadmodule van 12 heb je altijd inzicht en controle in jouw voorraad. In de beheeromgeving stel je eenvoudig een minimumvoorraad in voor je producten. Het systeem geeft je een waarschuwing wanneer het minimum is bereikt. Zo weet je altijd de status van je voorraad en kan je op tijd bijbestellen. Met de voorraadmodule lever je overzichtelijke bestellijsten aan bij de leveranciers. Vereenvoudig je het bestelproces en bespaar je tijd. Zo heb je jouw producten altijd op voorraad. De voorraadmodule van 12. Eenvoudig, overzichtelijk en snel.